Ik ben Silvio en achter de camera staat Robert en wij zijn hier vandaag in Cascais. Kijk hier hoe prachtig het hier is. Hè? En Cascais ligt in Portugal vlakbij Lissabon en wij bereiden voor de volgende Science on Stage die volgend jaar 2019 wordt gehouden hier op deze plek. Ben jij een docent? In baasonderwijs op de middelbare school, dan kun jij hier volgend jaar ook zijn. En het is hier geweldig, want hier wordt Science on Stage gehouden. Science on Stage is een evenement waarbij de 500 docenten vanuit heel Europa meedoen en die gaan in een stand of misschien in een workshop. Ze allemaal voor geweldige lesideeën, projecten, plannen of wat ze hebben gehad. En ze delen dat allemaal gratis en niks met jou. Jouw lespraktijk zal de volgende keer als je weer thuis komt een heel stuk rijker kunnen zijn. En jij kunt hier zijn. Um, wat moet je hiervoor doen? Nou, je um, geef je op natuurlijk. En dat is op dit adres. Of misschien is die wel hier zo, ik weet niet. Geef je dus nu op voor het nationaal evenement. 7 februari op de universiteit Utrecht. Hé, hey, wacht even. Wat zie ik?